dit is uh, mijn doek ter nagedachtenis van de Elis Elisabeth Kloet. De ramp uit uh, 1421, nu 600 jaar geleden. Daarbij uh, nou ja, was het water nog de baas. Waren we daar nog geen meester van? Het is mijn favoriete plaats van het doek, zeg maar, waar het meeste gevoel in zit. Ja, dit stuk heb ik heel erg geprobeerd om, om mijn eigen stijl te behouden. En dan probeer ik hier eigenlijk alweer meer een beetje me mijn... Ja, een soort van de, de, de, de moderne stijl door te laten drukken, waardoor je eigenlijk een stickman maakt. Je dus versimplificeert iets dermate, dat het ja, eigenlijk alleen streven zijn, maar het is heel duidelijk een, een mens. En dan, nou ja, dat, dat, dat, dit, dit was voor mij, dit vond ik wel echt heel tof, want dit was uh, ja, de zoektocht naar het nou ja, duisteren, waar je hier dan ook niet rond hebt. Het zijn wel die kleine dingetjes, maar ik kan er lang naar kijken. Nou, dat is een soort van overgegaan in een dijk. Dus je hebt, je hebt de dijkenbouwer, de natuurlijke dijkenbouwer, je hebt de dijk. En met die dijken nou ja, heb je dus zeg maar, de biesbos gerealiseerd zoals die nu is. En dan komen we verder hier, van de legende van het, van het kind en de kat. In het mandje. Nou ja, in plaats van die in 1421 af te beelden, zit die nu hier sereen. Nou ja, zitten ze te wachten, dat was het element. En vanaf daar nou ja, zie je eigenlijk hier waar je technologische vooruitgang heb. Zowel in, in, in, in, in leven en nou ja, dat soort dore. Ja. Ik wil die twee heel erg in elkaar laten lopen, want het verleden zit vast aan het heden. En het middenvlak is eigenlijk hoe we van het verleden naar het heden komen. Dus het moet, het was bedoeld om alles aan elkaar te knopen. Dus ook de rust en de chaos. En, uh... ja, ik denk dat het beste eigenlijk is gelukt.